Hallo ballonvriendjes allemaal Welkom bij alweer een geweldige leuke video En vandaag gaan we maken Deze lieve schat van een pandabeer Ik heb er hier twee Je kan zien dat ze eigenlijk Bijna hetzelfde zijn Enkel deze is ietsje dikker Omdat ik hier een bubbeltje extra heb gemaakt Zodat hij een mooi rond buikje heeft deze is iets slanker, maar hij heeft een iets groter hoofdje. Het moeilijke aan de panda is eigenlijk het hoofd. Dus zoals je kan zien hebben we hier de snuit. Dat bestaat uit twee aparte bubbels. En hier aan de achterkant is wel een beetje werk. Maar echt heel moeilijk is het niet. Als je alle stappen stap voor stap goed volgt... En regelmatig de, regelmatig de film even op pauze zet, je stukje twist, weer een beetje verder kijkt, Zo kan je de hele film goed meevolgen. En met voldoende oefening zal je merken dat jij ook zo'n mooie panda kan maken. Nu, wat hebben we nodig voor een panda te maken? Dat zijn dus twee witte ballonnen van 260. Die blazen we op. En we laten bij de ene een staartje over van een 4 tot 5 vingers. En bij de andere laten we een staartje over van 5 tot 6 vingers. Dan hebben we nog nodig een zwarte ballon. Die blazen we pooh, ongeveer de helft op, of iets meer dan de helft. Dat maakt eigenlijk niet veel uit, want daar gaan we maar een stukje van gebruiken. Dat ga je straks zien. Dan heb je nog een tweede zwarte ballon nodig. Dit kan een overschotje zijn. Dit heb ik al klaargemaakt. Hiervan maak je eigenlijk gewoon een loop en een pinch twist. Zo maak je er twee. Dat worden de oortjes van onze panda. En met het overschotje maak je gewoon twee bubbeltjes. Die twist je heel goed aan elkaar. Dat worden dan de ogen van onze panda. Als je een overschotje liggen hebt van een groene 160 ballon, dan kan je dit altijd gebruiken als versiering, om de panda mee af te werken. En dit is dan de bamboe die de panda eet. Goed, ik denk dat ik het meeste heb gezegd. Dus dan kunnen we starten. Neem als eerste je ballon met de staart van 5 à 6 vingers. Maak een bubbel, ik hoop dat jullie alles goed mee kunnen volgen op de camera. Maak een bubbel van ongeveer 4 vingers, gevolgd door een bubbel die dubbel zo lang is, dus een bubbel van 8 vingers. Dat is 4. Als je eerste bubbel terugkomt, geen probleem, dan zit je deze gewoon even opnieuw. Hè. Dus, een bubbel van 4 vingers, een bubbel van 8 vingers, opnieuw een bubbel van 8 vingers. Deze twist je samen. En om zeker te zijn dat deze bubbel niet gaat loskomen, duw ik deze 4-vingerbubbel door de twee andere. Ziezo. Dan maak je opnieuw een 4-vingerbubbel. Twist deze ook samen. En nu voor de volgende stap, gaan we een bubbel maken, maar we gaan die niet over onze twee bubbels leggen, zoals we anders doen, maar ernaast. En we maken een bubbel van eigenlijk drie vingers, gevolgd door een bubbel van één vinger, en de overschot gaan we weer Verbinden tussen onze viervingerbubbels en de achtvingerbubbels met de overschot van de ballon gaan we een loop maken en deze loop gaan we rond onze twee 4 vingerbubbels draaien en deze gaan we dan ook weer goed vastdraaien. Tussen de vier vingerbubbels en de achtvingerbubbels. Dit wordt eigenlijk het lichaam en het hoofd van de panda. Het overschotje knippen we los. Hola. We knopen dit goed dicht. En hebben we dit resultaat. Zoals je kan zien verspringt deze bubbel, maar die gaan we zelfs op zijn plaats brengen, omdat we hier achteraan ook nog een loop gaan maken. En dat gaan we doen met onze tweede ballon. Dus neem je tweede ballon, blaas deze op, laat een 4 tot 5 vingerbubbeltjes over. Maak deze goed zacht, dat hij goed bewerkbaar is twist deze ook weer tussen het hoofd en het lichaam. En nu gaan we eigenlijk hier een bubbel maken, hier een korte bubbel, en dan terug een lange bubbel en dan gaan we die weer verbinden in de nek. De bubbels hier aan de zijkant maak je goed zacht, want het is de bedoeling dat we die naar voren duwen, zodat we deze bubbel op zijn plaats kunnen houden. ...tussen Het lichaam van onze panda. We gaan een beetje naar het duwen. Dit is eigenlijk het, het moeilijkste deel van de pandafiguur eigenlijk. Hè? Om deze ballen bubbels echt goed op zijn plaats te krijgen. Het is een beetje zoeken naar de juiste voeling. Maar uiteindelijk zou je dit resultaat moeten bereiken. En als je dit resultaat hebt verkregen, dan zal je merken dat je ook vooraan een beter resultaat krijgt. Dan gaan we eigenlijk het lichaam van onze panda maken. Dit doen we door een viervingerbubbel te maken. Uh, een achtvinger, sorry, achtvinger bubbel maken. Duw deze door de andere twee bubbels door. Maak opnieuw een bubbel. Deze kan je weer rond het hoofd verbinden. Maak je opnieuw een bubbel. Naar beneden deze duw je er dan weer door en dan maak je opnieuw een bubbel naar boven rond het hoofdje En dan hebben we eigenlijk al een mooiere, dikke pandabeer. Hè? De overschot knip je los. En knoop je dicht. En dit is eigenlijk de basis van een mooie ballon. Ik ga een beetje tussen duwen, zodat het niet in de weg komt te zitten. Ziezo. Dan nemen we onze oren en we zien hier een verbinding en hier een verbinding. De pinch twist gaan we telkens tussen zo een verbinding brengen, zodat we onze oortjes aan onze panda kunnen bevestigen. Als je dit doet, ga je wel veel kans hebben dat deze weer van zijn plaats gaat wegspringen. Maar dan doe je deze gewoon opnieuw, weer mooi in zijn plaats. En dan ga je merken dat als je zelfs de Pinch Twist juist zet, ik ga het zo dadelijk even laten zien. Dat je panda eigenlijk mooi op je plaats wordt geduwd door al de bubbels die we hebben gemaakt. En die we ook weer mooi samenbrengen. Nu is mijn dubbel er even uit. Ik breng ze weer mooi op zijn plaats. Zo, en dan ga je met de pinch twist hier tussen en hier tussen. Zodat je eigenlijk alles mooi op zijn plaats kan houden. de oogjes van onze panda die gaan we hier tussen duwen, tussen dus snijden eigenlijk. En die breng je ook gewoon mooi op hun plaats. Dan gaan we eigenlijk ons mondje gaan tekenen voor onze panda. Nu. Ik doe dit heel, heel basic. Uh, mensen die mooier en beter kunnen tekenen dan ik, zullen er vast en zeker een veel mooiere snuit van kunnen maken. Maar ik ben niet echt een tekenaar. Dus bij mij blijft het heel basic. Dus ik maak hier gewoon een degerie Dit ga ik een beetje inkleuren. Vervolgens trek ik een lijntje naar beneden. En hier maak ik dan onze panda zijn mondje. En dan heb je dit. Nu, zoals eerder gezegd, mensen die mooi en beter kunnen tekenen, zullen hier zeker een mooie figuurtje van kunnen maken. Nu gaan we nog de pootjes maken. Dit is heel eenvoudig. Hier maak je gewoon een loop. gevolgd door een pinch twist. En nu komt er weer een moeilijker gedeelte. Want nu gaan we eigenlijk deze ballon door het lichaam van onze panda steken. Dus trek één bubbel goed naar voren. Steek je ballon er helemaal door. trek dan de ballon naar achter. Hola, excuseer, excuseer, excuseer. Ik was even weg, maar ik ben er alweer. <laughs> Zie Dus maak je voetjes zolang dat je zelf wil. Maak opnieuw een voetje. Maak opnieuw een uh, een loop. Was even de weg kwijt, zoals jullie kunnen zien. En opnieuw een pinch twist. En de rest breken we af. Ja, die had ik eigenlijk niet moeten plat laten, want die hebben we nog nodig, natuurlijk. En dan hebben we dus eigenlijk onze voetjes van onze panda. Deze kan je ook weer een beetje gaan masseren om deze een beetje in vorm te krijgen. Dan resten ons alleen nog de armpjes. Dus je overschotje. Als je iets slimmer bent dan ik en je laat het niet plat, dan kan je het meteen dichtknopen nadat je de voetjes hebt gemaakt. En dan moet je het nu niet meer opblazen. Dus laat ongeveer een afstandje over voor een zoiets. Knop weer goed dicht. Zoek het midden. Twist deze samen. Breng gewoon door de nek. En hier van voor heb je dan nog een puntje over. En kan je deze pootjes samen knopen. Als je wil kan je deze pootjes ook gewoon loslaten van elkaar. Maar ik zelf vind het iets mooier om ze vast te knopen. Als ik ze vast geknoopt krijg tenminste. Ballonnenknoppen is natuurlijk ook niet echt mijn specialiteit. Zo, maar nu zie je dat de armpjes nog echt naar voren steken. Deze kan je op zijn plaats brengen, door deze een beetje naar beneden te duwen. En een beetje tussen de witte bubbel te duwen. Dan gaan deze iets meer naar beneden. En als je dan nog jouw overschotjes hebt van jouw groene ballonnen. Kan je deze hier gewoon tussen verbinden Zie zo. en dan heb je een hele leuke panda ik hoop dat je iets hebt kunnen leren van deze video ik hoop ook dat jullie heel veel panda's gaan maken. En dat jullie mij zeker de foto's doorsturen van jullie gemaakte panda's. Vergeet niet om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En ik zie jullie graag in een volgende video. Dag!